Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. Ja, ik trek de nummer staan, zachtjes. Ben je, ben je? Oh, Ja, hij hebben hem open! Wat zien jullie hier allemaal? Ja, en wat staat hier op de tafel? Kijkers. Daar Allemaal knuffels. En het oerpakket. Die we mogen oude, ja. Deze is kapot. Ja, deze is niet even Wat zeg jij te piepen? <lacht> oh, nee. Kom maar, Berber. Berber, kom jij maar vast naar buiten. Papa! Mama! Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Hallo. Hallo, ik ben Boeba. Hallo. Ik eet ja. Ah, gezellig. Welkom bij een nieuwe vlog. Nieuwe dag, weer een mooie dag. Zonnig. 22 graden en we gaan weer een nieuwe vlog beleven. Vergeet niet alvast op het duimpje omhoog te drukken. Druk even op abonneren. En... Zoveel? Druk maar even op belletje. Ook al onze nieuwe kijkers en volgers, dank jullie wel dat jullie erbij zijn gekomen. Gezellig. We gaan onderweg hè? Ik moet even mijn spulletjes... Ah, we gaan weer dag is het. Het is weer een dag! vind het heel kerstakken. Nee. Nee, niet? Jij gaat maar lopen? <laughs> Alle plekken gereserveerd voor de zakken. We gaan lekker verse melk halen. Lekker fruit. Oh. Mama is even in de winkel. Wat is er bij me? Wat zit jij te piepen? Papa. papa is er terug. Wat is papa toen dan? Jeukesh. Ja, jeukesh. Jij mag bij de volgende eruit, beloofd. Ja? We zijn bij een boerderijwinkel, en wat zie jij? IJs. ijs. Een hele grote ijs. Wat zeg je? Zullen ze verslaafd zijn aan Dat weet ik niet. Jij weet het. Fruit, melk, IJs. groenten, want die broccoli die is aan het weglopen. En ijs. Ja, en een ijsje. Ja, ja. Ik ga lekker kijken voor ijsje. Ja. Ja. <laughs> Wil jullie geen fruit mee dan? Nee. Want is goed, dus. Wat voor ijs willen jullie? Wat voor een bakje ijs? Een hoortje. Een wil je? Oh wil ook. Nu willen we ook een hoortje? Dan nemen we een uh, hoortje. Doe maar twee. Karmelk had ik nog. Ja? En dan? Voor hun een ijsje? Ja. Ik koek geen ijs. Wat ja. wil een bakkerje inderdaad? Nou, ze wilden een hoortje, zeiden ze net. Een hoortje? Een hoortje, ja. Ga ik alvast naar buiten. Vies. Ja, echt hè. <laughs> Kom maar Berber, Berber, kom jij maar alvast naar buiten. Zo, gaan we lekker op een stoeltje even zitten met je ijsje. Pikkels. lekker. Gaan we maar lekker zitten. Lekker lekkijs. Waar zijn we nou dan bij hun? Poeder, hé? En hier verkopen ze ook ijs. Heb jij ook een ijsje? Wat lekker! Ja, lekker in de auto. Ja. Nee. Hij is open. Ja, laat hem hier. Kijk, arbeidjes. Mama gaat even de spullen in de auto leggen. Joten ging niet hard. Ja. Ben je dat We zitten bij boerderij of dat staat op de tekst van het bord hier achter mij. En we hebben hier even lekker aardbeien gehaald, twee ijsjes voor de kinderen. Wij hoefden niet. En we hebben even groente gehaald en melk, want dat was nodig. En we gaan zo rijden in de richting van de camping weer, denk ik. Even geocache nog in de omgeving doen. Want er moet nog even aan de streak gewerkt worden. Ja, ik laat jullie gewoon de beelden zien hoe mooi het hier is, want wat ik hier allemaal zie... Ik zie tunnelkassen, tunnelkassen. Ja, ik zie uh, de vrachtwagen die voorbij rijdt. Ja, prachtig gewoon. Vuilniswagen. Echt mooi hoe die dat werk ook doet hier. Want het zijn hier grote afstanden natuurlijk in Drenthe. Ja, en uh, we zijn in dat winkeltje gewoon heel erg hartelijk ontvangen. Het is uh, gewoon een ontzettend fijn, uh, fijne plek hier. Ik ga straks even een aardbeitje eten, dat weet ik wel. Je kan hier zelfs je fiets opladen. Is ook tof? Je kan hier zelfs je fiets opladen. Ik hoor papa, maar ik zie papa niet. Waar is papa? Papa. Waar is papa? Nee, hier blijven Brian, want het is heel druk. Dan zijn we terug in de camping. Daar zijn jullie in, jou. je. In slaap gevallen. Wat een rust voor deze camping. En zo sta je midden in de vrije natuur en kom je zomaar je familie tegen. Hé, hey, Tante Gerda! Oeh! Nou, er is niks aan gelogen hoor. Met Geocaching kom je op de meest mogelijke mooie plekken. Nou, ook weer in de wijk met allemaal gele huizen. Sla linksaf om op de Heurings te blijven en sla rechtsaf naar de Stofakkers geweest. En ik zou hier zo kunnen wonen, echt waar. Kijk, en al die huizen die zijn geel. Fantastisch. Ja, bijna alle huizen. Oh, om en om. Maar dat is ook vet. Laten we eens kijken waar die chillkast ligt. Zo, deze heb ik ook gevonden in een mooie omgeving. Achter mij zie je de boom waar de geocache in ligt. Dat is die eikenboom hier zo. Wat een rotting. Groeten aan de eikenprocessierups. Gezellig dat hij meereist. Ben je net onderweg moet je ontiegelijk nodig naar de wc. En niet de kleine boodschap, want die dump ik wel hier achter in de bosjes. Ik moet echt gewoon kei wikkelhard poepen. Blijf 800 meter doorrijden op de Kerkdijk. Ik zit nu in Hansen. Hansen. Ik ken het hier niet. Ik ben hier ook nog nooit bijna zelf geweest. Voor het eerst dat ik hier kom, maar ook gelijk op mijn scooter rijden. Even wat. Alleen ik moet ergens met mijn tikkie kunnen betalen. Dat is het leukste. Ah, wij hebben een lekker kimpje vanavond. We gaan naar de camping. Hey, wat ben je het doen? Ik zie een blauwe te Ik ga even mijn zonnebril pakken. Mijn zwembad. ja. Oh? Is het zo warm? Oh ja. Ga vandaag oh, mijn zijn we mee meenemen. Oh. Ga heen. <totstutters> er zit niks aan je voeten. <totstutters> <Dekie>. <totstutters> ik kom net bij de tent aan. Hij is al dicht netjes, maar moet <totstutters> je zien wat ik zie. Een bloemkool in de keukenkastje, ja, het is natuurlijk logisch, ze liggen niet in de koelbox, maar ik kom aan en ik zie dat ze heel lief liggen. Schattig hè? een bloemkool in een keukenkastje. Ik ga even chillen. Mevrouw is bij de kinderen, bij het zwembad. Nou, het is voor mij ontzettend druk daar. Ik ben nog even gestopt, maar ik hoorde het al, het gegil en het water gekletter. Mijn hoofd kan het even niet hebben. Ik heb wat leuks gekocht. Ik heb een scratchboek. Sketchboek oftewel een schetsboek, ik wil een beetje gaan tekenen namelijk. En ik heb voor mezelf best wel dure kleurtjes gehaald. 60 kleurbenodigheden. En daarbij, heb ik mijn pak drinken, over draadjes. Die waren wel heel belangrijk, een draadje voor mijn telefoon, want ik heb geen afstand. gelijk maar even een ja, etui gehaald, mocht er kleurtjes uh, of doosje niet helemaal heel blijven. En dat was het eigenlijk wel. Ik ga eens lekker kleuren. Even ontspannend genieten. Oh. Mijn hoofd loopt over. Er gaat dan zoveel mijn hoofd om. Dan denk ik bijvoorbeeld: van Nou, zit ik in de auto en dan zit ik onderweg. En dan zie ik van alles, allemaal indrukken. En Ik weet niet hoe ik met dat moet omschrijven. Maar al die prikkels. Mensen die opeens voor de auto springen met een fiets omdat ze denken voorrang te hebben of oud zijn, ik weet het niet. Al die prikkels die. Uh, zijn een beetje lastig voor mij. Geluiden en... Maar goed, ik kan ik niemand anders blemen. Dat is mijn, uh, mijn last. Ik bedoel, ja, ik heb daar uh, momenteel geen problemen mee. Maar op dat moment wel, als het eenmaal overprikkeld raakt Ik kan het lang hebben, maar op een gegeven moment moet ik wel even op een scootertje weg om even uit de sleur te zijn. En dat heb ik nou gedaan. Nou, we gaan eens tekenen. Dat was alweer de vlog voor vandaag. Dank jullie wel voor het kijken. Leuk dat jullie hebben gekeken. Even even een duim omhoog als je deze video heel erg leuk vond druk even op abonneren hier beneden en vergeet niet op dat dat was heel dichtbij belletje te drukken dank jullie wel voor het kijken en tot morgen weer dag 11 <laughs> het gaat hard dag 11 alweer tot de volgende papa mama Brian en Berber dit is de luiste familie van Nederland. De familie Romein.